Welkom bij de tweede editie van De Tafel van Martinez. De Tafel van Martinez is het wetenschapsprogramma van Tilburg University, georganiseerd door Studium Generale, External and Campus Communication en het Impact Programma. Vandaag gaan we het onder meer hebben over de vraag of je vrienden kan worden met een chatbot, of onze economie corona overleeft en gaan we op zoek naar de kern van menselijke emoties. Mijn naam is Richard Engelfried en we zenden vandaag uit vanuit de prachtige Faculty Club op de Universiteitscampus. Welkom. Bij de tafel van Martinez. Ja, nogmaals welkom. En naast mij staat Ilja van Beest. Een klein beetje mijn tafelheer. mag ik wel zeggen. Ilja, wie ben je? Wat doe je allemaal? Ilja dus, uh, hoogleraar sociale psychologie hier uh, in, in Tilburg. En al uh, een kleine tien jaar aan het genieten van het uh, mooie weer hier altijd. En nu een jaar wat minder aan het genieten van corona. Ja, iets minder aan het genieten. Waar we wel uh, van genieten, vermoed ik zo, we gaan namelijk nu de krant lezen met Ilja van Beest. Ja, en uh, jij houdt je bezig met onderzoek naar coalitievorming, Dan kan ik me alles bij voorstellen dat het op dit moment smullen is. Het is zeker smullen en ik denk dat we dan allemaal meteen denken aan de politiek. En uh, ook vandaag of deze week gaat Tjenk uh, Willink weer bij alle mensen lang om te kijken wat iedereen nou wil. Maar om daar nou meteen even een uitstapje te nemen, ik denk dat ik een ander voorbeeld dat deze week opeens speelde, ik nog wel misschien wel grappiger vind, en dat is gewoon voetbal. Daar heb je gewoon allemaal teams die van alles willen. En nu heb je een aantal clubjes die hebben opeens bedacht, weet je wat, wij vormen samen een coalitie en wij stappen in een nieuw avontuur. En wat zeggen de andere, uh, die, uh, de andere voetbalpartijen? Die zeggen dat is heel mooi als jullie in een nieuw avontuur stappen. Maar daarmee stappen jullie dus ook uit ons huidige avontuur. Ja, want zo mooi vonden ze het helemaal niet. Uiteindelijk zie je dus dat we dus vandaag hoorden, volgens mij, dat de meeste partijen zich alweer hebben teruggetrokken. Precies. En hun, uh, ja. Ja, en, en zoiets gebeurde natuurlijk ook uh, met die coalitieonderhandelingen van onze regeringen. De partijen zeggen, ja. nou, wij hebben verloren, wij trekken ons eventjes terug. Uh, je zag allerlei uh, tactieken, er werd onder meer gezegd dat bijvoorbeeld het CDA hard to get zou spelen. Is dat nou bijvoorbeeld ook een handige tactiek als het gaat om het vormen van een coalitie? Nou ja, wat je dus ziet eigenlijk in coalitievorming, als ik het gewoon nadenk over de, de, de, de psychologie van coalitievorming, dan is eigenlijk, zou ik zeggen, een fout die mensen misschien maken, is dat ze zeggen van, nou, ik ben de belangrijkste, ik wil het meeste hebben en iedereen vindt dat ook. En wat je dan eigenlijk ziet, is dat de meeste mensen dan ook zeggen, nou die wil inderdaad dus heel veel hebben. Daar gaan we dus geen coalitie mee sluiten, want dat levert ons dus dan heel weinig op. En dit zogenaamde uh, grote is een zwakte effect. Dus dat de grootste partij minder vaak meedoet aan een onderhandeling dan je eigenlijk zou mogen verwachten... Uh, is een van de, de, de belangrijkste inzichten eigenlijk in de, in de, in de, de theorie van, van coalitievorming. En, en stel dat Cenk Willink nou hier meekijkt, wat zou je gouden tip aan hem nog zijn in die coalitievorming die nu bezig is? Nou, wat ik, wat ik denk dat Cenk Willink heel goed doet nu, is dat hij dus eigenlijk probeert te zeggen van nou, denk nou eens allemaal na, wat wil het volk? Wat zijn de thema's die het volk wil dat we oplossen? En laten we daar dan nu eerst eens op inhoud eens over nadenken wat we daarvan vinden. En daar ontstaan dan mogelijkheden door waar vervolgens dan de poppetjes bij verzonnen kunnen worden. Kijk, en jij gaf uh, van tevoren spraken elkaar even, jij gaf mij ook nog een tip mee. Ja Richard, wel belangrijk, kom nooit thuis met duitse Kroes. Ja. En dat gold ook ja. voor Chenk Willing, geloof ik. Hè? Ja. De man ja. is volgens mij gelukkig getrouwd. Nou, Er is er een die vaak thuis moet komen met duitse Kroes en dat is haar man. Uh, maar het voorbeeld wat ik daar eigenlijk bij wilde geven was van dat in coalitievorming is er soms een soort uh, ja, verbazing of verrassing over van hoe je dat nou moet doen. En als je nou denkt als een, uh, als een Nederlandse... Als je het hebt over Nederland, over Nederland, dan denk ik dat de mensen die gestemd hebben ergens misschien zouden zeggen hoe meer partijen het land besturen, hoe beter, want hoe meer mensen er vertegenwoordigd worden. Het nadeel alleen is dat elke individuele partij dan aan zijn of haar achterban moet uitleggen dat ze een stuk van de buit van hun beleid weggegooid hebben omdat ze met een ander wilden samenwerken. Dus hoe meer je vertegenwoordigt hoeveel hoe meer water je bij ja. de wijn moet doen Mooi. en dat verhaal met Duitse kruis was dan eigenlijk ik zeg, van ja een oneindig grote coalitie is makkelijk uit te leggen dat het niet werkt als je het hebt over een huwelijk, wat voor mij betreft ook een soort coalitie is. Ja. En daar ziet iedereen in dat als je dan thuis komt van we hebben vandaag de coalitie vergroot, ja. dat dan de andere partij zegt ja maar waarom dan? Ja, precies en, en tot slot, uh, dat is uiteraard ook een goede tip voor alle huwelijken van iedereen die kijkt, je zei ook nog transparantie is niet altijd goed. Ja nou vandaag uh, ook in de krant dan uh, groot stuk, uh, over die toeslagenaffaire, van dat uh, de transparantie dus ver te zoeken was... en dat uh, de ministerraad kennelijk uh, graag dingen niet wilde vertellen. En dat is natuurlijk de taak van de Tweede Kamer, om dat allemaal dus wel, wel boven tafel te krijgen. Maar toch wil ik de tip geven van, waar, probeer toch niet te transparant te zijn. Want transparant uiteindelijk is ook de doodslag van elke onderhandeling. Dat op het moment dat je, als jij thuis komt en moet uitleggen wat je allemaal al niet hebt gezegd kan het veel verstandiger zijn dat je soms gewoon in de luwte tot een deal kan komen. En pas als de deal er is, ja, dan transparant zijn over waarom je die deal hebt gemaakt. Mooi. Af en toe mag transparantie ook wel terug in de doofpot. Tot zover de krant lezen met Ilja van Beest. Jij bent ook onze tafelheer en je hebt voor alle drie de mensen die ik straks ga interviewen een vraag voorbereid. Ik begin zo dadelijk met Marjolein en Emmelin over chatbots. En jij wilde van hun graag weten, heeft een chatbot gevoelens? Waarom fascineert je dat? Nou ja, op het moment dat we dus, ik denk dat we zo meteen een verhaal gaan horen over dat uh, een chatbot uh, een manier is waarop mensen dus met iets anders kunnen communiceren. Maar dan denk ik altijd over, als ik het heb over ideeën, over gebouwen of over chatboxen, wat dan ook, dan is toch het idee van ja, maar kunnen die dan pijn hebben? Ja. En als die geen pijn kunnen hebben, kan je dan wel daaraan relateren als mens? En wat Mooie vraag. Ik ga het straks aan ze voorleggen. Aan Florian ga ik jouw vraag voorleggen wie onze schuld bezit. Want we hebben natuurlijk een enorme schuld opgebouwd in onze economie. Wie bezit die eigenlijk? En aan Ad Vingerhoets gaan we het hebben over emoties, maar ook over 50 jaar psychologie. En aan hem zou je willen vragen welke vraag had de Ad met de kennis van nu 50 jaar geleden willen vragen? Dat is een bijna kruiviaanse vraag om toch het voetbal nog maar even terug te brengen. Waarom ben je zo benieuwd naar dat antwoord van Ad Vingerhoets? Nou, omdat dat ons denk ik wat gaat vertellen over 50 jaar van nu. Want dan hoop ik dat we hier nog steeds mogen zijn op deze hele mooie campus, dan zonder corona. Uh, en dat we dan terug kunnen kijken naar Ad Vingerhoed en zeggen van hij had het helemaal goed. Kijk, we zien jou straks terug. Dank voor jouw bijdrage nu. En beste mensen, wij gaan nu eerst kijken naar een kennisclip met PhD-student Jurian Hendriksen. The goal of our study was to investigate whether environmental, social and governance, better known as ESG activities, were an important share price resilience factor during the COVID-19 crisis. The most important finding of our study is that firms with high ESG scores did not experience superior returns, either during the market crash in the first quarter of 2020 or during the full COVID year of 2020. We further found that firms with a large stock of innovative assets did experience superior returns, suggesting that innovative assets were the more important resilience factor. Whether doing good is also good for investors remains a topic of considerable debate. The results of our study suggest that it might be good to be skeptical about any short-term ESG-related performance claims, which is especially relevant in light of increasing investor and regulatory attention to ESG issues. While ESG issues are increasingly at the forefront of investor attention, little is known about ESG in private rather than public markets, which is what I'm going to study next. graag wil ik jullie ook voorstellen aan onze striptekenaar Jeroen de Leijer. En de vaste kijkers van de tafel Marti van Martinez, die zullen hem ongetwijfeld kennen van de vorige editie. En de lezers van Universe, die kennen hem natuurlijk ook van zijn strip Eefje Wentelteefje. En Jeroen, als ik het goed heb begrepen, eh, dan ga je ons een soort van gevraagd en ongevraagd van getekend commentaar voorzien. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Dit, dit noemen ze ook wel een Dr. Clavan interview. Hè? Ik stel een vraag en jij zegt dan ja. Ja. Nou, heel goed. Dat was een prachtig interview. En we zijn heel benieuwd naar jouw tekeningen, Jeroen. Jeroen de Leijer, we zien hem straks terug. Ja, en hier inmiddels aangeschoven voor het eerste interview, en we hebben het al gezegd onder meer over chatbots, uh, Marjolein Anteunis en Emmeline Kroes. Jullie mogen jezelf uiteraard even voorstellen. Uh, wie ben je? Wat doe je allemaal? Ik begin bij jou, Marjolein. Ja, Marjolein Anteunis, hoogleraar communicatie en technologie en werkzaam bij het departement communicatie en cognitie.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 Naar een introductiefilmpje van iemand op wie wij hier in Tilburg natuurlijk heel trots zijn. En dat is Marion van der Heuvel. En zij is genomineerd tot Wetenschapstalent 2021 op de website newscientist.nl. En we willen natuurlijk geen reclame maken, maar we zouden het heel leuk vinden als u natuurlijk uw stem gaat uitbrengen op Marion. En zij gaat nu in dit filmpje uitleggen waarom. Because the baby brain grows very fast during pregnancy and right after birth, uh, the baby brain is very vulnerable to all kinds of outside influences. And in my research, I identify those factors that influence the brain to make the brain grow as healthy as possible. We not only found that stress during pregnancy of the mother influences the baby's brain before birth, but now we also found that when the mother had negative experience in her childhood, such as maltreatment uh, or neglect, that the baby brain before birth, so her baby, also has changes in their brain. These first two years of life are so critically important and if you miss anything in this period, it's really hard to catch up in later life. For instance if you don't have the feeling of security and attachment with your parents uh, it will be very hard to have this feeling later in life we know that when mothers and babies are interacting in a positive way that their brain waves are literally synchronizing with each other in my current research i will investigate what happens if they have negative experiences and negative interactions such as when the mom has anxiety ultimately I will investigate ways to bring these moms and babies back on the same wavelength. Ja, het stond er al keurig aan het einde van het filmpje. Stem allemaal op Marion en dat kan dus nogmaals via de website newscientist.nl.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 Ze zijn mooi. En Jeroen, uh, deze tekeningen zijn ook te delen na afloop in te zien ja, voor iedereen. Hartstikke, ja. hartstikke goed. Dank je wel. En ook Florian, uiteraard aan jou. Dank. Heb je alles ja. voor nu kwijt wat je graag ja, kwijt willen? Ja. Heel goed. Dank je wel, Florian Sneakers. En dames en heren, wij gaan nu weer naar een kennisclip. En we gaan dit keer kijken naar datawetenschapper Patricia Pruver. We hebben instrumenten ontwikkeld waarmee het skills based matching van beroepen mogelijk is. Dat wil zeggen dat je op basis van een bepaald set van competenties, vaardigheden, taken, werkervaring enzovoorts kijkt naar welke andere functie daarop lijkt. Je kijkt dan eigenlijk veel breder dan alleen naar een cw of een diploma of een behaalde opleiding. En dat geeft je de mogelijkheid om voor mensen in bepaalde krimpende functies waar naar verwachting minder werk is in de toekomst te kijken waar die nu een overstap naartoe zouden kunnen maken. We zien een grote toename in mobiliteit als je het vanuit een skillspace perspectief bekijkt. Zo zagen we in 2020 voor maar 1% van alle banen geen overstapmogelijkheid, maar voor 99% dus wel. En gemiddeld betekent dat 33 opties voor een werknemer, waarvan 15 zelfs met een toename in salaris. Dit instrument is ooit ontwikkeld om de gevolgen van digitalisering en automatisering op de Nederlandse arbeidsmarkt in kaart te brengen, maar blijkt nu ook uitermate geschikt om de gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt op te vangen. Zo zijn we door de werkgevers van Schiphol gevraagd om het instrument te gebruiken om naar kansrijke overstapmogelijkheden te kijken voor de vele duizend mensen die ze moesten ontslaan en aan een nieuw werk helpen. En als je dan kijkt naar een sector zoals energie, waar je in het kader van de klimaattransitie heel veel uh, tekorten hebt, dan is het heel makkelijk een win-win situatie te creëren doordat je nu een vliegtuigmonteur de kans kunt geven om straks als monteur elektriciteitsnet aan de slag te gaan. Op dit moment zijn er twee pilots gaande om de inzetbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van het instrument te testen. En we zijn ook aan het kijken of het instrument onderdeel kan worden van de regionale mobiliteitsteams die opgericht zijn in de 35 arbeidsmarktregio's in het kader van het corona steunpakket. Wij zijn inmiddels alweer aanbeland bij het laatste interview. En dat gaan we doen met Ad Vingerhoets. Welkom, fijn dat je er bent. Ad, voor de mensen die je nog niet kennen, want je loopt hier al even rond. Wie ben je, ja. wat doe je? Um, nou, ik ben net uh, gepensioneerd hè, met de emeritaat. Ik was uh, hoogleraar bij het departement medische en klinische psychologie. En uh, mijn leerstoeltitel dat was... Uh, Emoties en welbevinden. Ja. En je zit hier ook vanwege het boek wat uh, volgende maand uitkomt, op 18 mei, De emotionele mens over de kern van menselijke emoties. Ja. Uh, waarom moest dat boek er komen? Uh, ja, omdat ik toch niks beters te doen had tijdens corona <laughs> natuurlijk. Het is altijd leuk om en, te schrijven. Uh, ja, en uh, nou goed, ik, ik had voor een deel, was dat stof die ik gebruikte in colleges en ik vond het eigenlijk wel leuk omdat dus allemaal voor mezelf ook goed bij elkaar te zetten. En uh, nou ja, ik denk als ik daar nou nog even een, een vertaalslag maak, dan, uh, dan heb ik al bijna een boek. En er bleek een uitgever geïnteresseerd ja. te zijn. Ja, dus, uh. nou, maar ik ken je tegelijk ook wel iemand die kritisch is en die ook mensen natuurlijk altijd weer een beetje wil opvoeden, omdat er ook vaak misverstanden zijn over bijvoorbeeld emoties? Oh, heel veel misverstanden. Wat, ja, wat is ja. wat jou betreft het grootste misverstand waar je het meest aan stoort als het gaat om emoties? Uh, nou ja. Ik denk dat emoties een beetje ten onrechte een negatieve uh, ja, associatie hebben. En, uh, het is bijna zo, als je van iemand zegt hij is emotioneel, dan disqualificeer je hem bijna. Hè? Nee. Dan, uh, dan kun je wat hij dan verder doet en, of zegt, dat kun je bijna niet serieus nemen. Uh, ja, in dat boek heb ik willen aantonen a, dat uh, uh, emoties veel meer zijn dan gevoelens. En dat ze niet uh, uh, onze, ons gedrag uh, tegenwerken, in feite, een uh, goede aanpassing, maar dat ze dat juist bevorderen. Ja. Maar dan toch misschien even dat mensen nu zeggen, wacht even, wat zegt die man? Uh, emoties zijn veel meer dan gevoelens. Moet je misschien ook even uitleggen, wat is dan het verschil tussen een emotie en een gevoel? Nou, ik, ik denk om het op zo simpel mogelijk, zo simpel mogelijk uit te leggen. Uh, gevoel is slechts één aspect van emoties. Want emoties dat zijn in feite, wel een beetje ingewikkeld woord, maar geïntegreerde gedragspatronen. Mm -hmm. uh, dat, dat betekent dus dat, en de fysiologie, dus je lichaam werkt daarin mee, om een optimale aanpassing aan die situatie waar je op dat moment in zit uh, mogelijk te maken. Ze hebben ook invloed op je, op je cognities, dus op je denken en geheugenprocessen. Mm -hmm. En op die manier uh, zijn er die emoties voor om je... Eigenlijk optimaal aan die situatie te laten aanpassen. Ja, en, en sommige mensen zullen zeggen: van je hebt toch ook nog zoiets als een impuls dat je zomaar iets doet? Is dat dan een emotie of een gevoel? Hoe zou je dat omschrijven? Ik sta bij de supermarkt en ik wil eigenlijk helemaal niet die chocoladereep, maar ik leg hem toch op het allerlaatste moment op die band en, en ik snij hem naar binnen. Impulsaankoop of zo? ja. ja. Heeft dat nou ja. nog iets met emoties of gevoelens te maken? Dat zal misschien wel iets met emoties te maken hebben, ja. Ja, ja. ja. En, en waarom is het zo belangrijk om dit onderscheid te zien? Want je zou kunnen zeggen, nou, dit is een academisch verhaal en prima, fijn dat je ons erop wijst. Maar waar zit dan ook weer daar de impact en de relevantie van dit soort inzichten? Nou, primair omdat je dan ook, eh, als je weet wat emoties, wat de functie daarvan is, dan is het ook mogelijk om die op een goede manier in te zetten. Om het goed te gebruiken. Ja. Want jij zegt, hè, de, de emotionele mens, hè, dat, dat heeft een beetje een negatieve uh, annotatie. Als ik zeg, ja. nou, je reageert ja. wat emotioneel, dat is niet heel aardig bedoeld. Ja. Ja. Aan de andere kant valt het mij altijd op. Uh, als, als iemand op cursus is geweest en hij zegt ik ben wat dichter bij mijn gevoel gekomen, dan is dat altijd heel positief. Dan is het iets moois. En als ik tegen voor iemand. Sommigen. Zeg, voor sommigen. <laughs> ja. uh, en als ik tegen iemand zeg: Goh, jij zou eens wat dichter bij je hersens moeten gaan staan. Ja, dat is een absolute belediging. Ja, ja. En hoe zit dat dan weer? Want dan heb je het weer over emoties en gevoelens aan de ene kant... en de ratio en het verstand aan de andere kant. Of is dat ook een misverstand? Uh, voor een deel is dat een misverstand, ja. Want die werken buitengewoon goed samen in feite. Mm -hmm. uh, emoties zonder cognitie, dat is bijna niet mogelijk. En, en andersom zie je ook dat, dat die twee aspecten zeer nauw samenwerken en verweven zijn. Precies, want we denken altijd dus, dat dat twee losse ja, dingen zijn, maar nou, dat is eigenlijk nee, helemaal dat, niet zo. dat is absoluut dat is niet zo. Dat is een vals dilemma. Ja. En bijvoorbeeld zo'n typische televisieserie van iemand heeft het gevoel dat hij gaat slagen in Frankrijk en zonder horeca-ervaring, hij spreekt geen Frans, gaat hij meedoen aan zijn programma, ik vertrek. En dat loopt ja. natuurlijk hopeloos in, in de mist. Hoe beschouw jij dat dan als, als psycholoog? Want die mensen zijn natuurlijk altijd vol, hè? van ja, maar ik heb echt het gevoel dat het gaat lukken en ik, ik geloof er erin, dat soort... Ja, maar, de, maar dat, dat is in feite dat, dat is geen emotie zoals ik bedoel. Nee. He? Ik heb het over emoties en dan bedoel ik naar toestanden als uh, boosheid, verdriet, uh, uh, angst... Ja. Uh, dat, dat soort dingen. Hm. En waar jij het nou over hebt, dat zijn meer voorgevoelens of zo. Dat, ja. dat, dat is ja, toch net iets anders. Dat dus is een andere tak van sport. Ja. en Jij zei over die eerste waar jij het over hebt, hè, zoals dingen als huilen... Daar zie je wel door de jaren heen ook een soort herwaardering. He, bijvoorbeeld een man mag nu eerder huilen. Dat wordt meer geaccepteerd dan dat dat bijvoorbeeld twintig jaar geleden geaccepteerd werd. Je ziet daar wel een soort verschuiving. Dat denk ik wel dat dat zo is. Ja, ik, ik denk dat dat ook te maken heeft met uh, het feit dat we zoveel huilende mensen tegenwoordig op tv zien. Mm -hmm. He, dat, dat, is, dat was vroeger heel anders. Uh, je moet je bedenken in 1981 is er de eerste huilende persoon op tv geweest zo ongeveer, een politicus. Ja. Dat, dat was Hans Wiegel, in een interview met uh, Jaap van Meekeren. En uh, er ging een schok door de natie. Een huilende politicus ja, van Meekeren, die, die voelde zich uitermate schuldig, wou uh, zijn ontslag indienen. Dit had nooit mogen gebeuren. Ja, dat kun je je nu tegenwoordig niet meer voorstellen. Hè. Nou is het juist goede en mooie televisie ja, ja, en wat ben je toch authentiek? Ja, precies. En, ja, ja. en, en zeker ook met of het nou sporters zijn of, of, hè, dus, of, of politici of. Uh, nou ja, bij al die uh, uiteraard, uh, het spijt me en, en ja. dat, dat soort programma's die er helemaal op gericht zijn. Maar we vinden het wel mooi als mensen echt emotioneel zijn, omdat dat inderdaad authentiek is, ja. zo vinden we dat. Ja. Ja. En, en tegelijk zei je ook, hè, er is ook nog zoiets als een ongepastheidsdrempel. Hè, je mag huilen, je mag emoties laten zien, maar tot een bepaald niveau. Ergens zit er een soort grens en, en dan vinden we het overdreven of ja. niet acceptabel. Nee, nee, het, het, het, het, he, je kunt zeggen. Um, emoties zijn belangrijk en uh, het is ook goed om ze te uiten, maar daar zit ook wel weer inderdaad... er zijn allerlei ongeschreven wetten of regels en, en, in culturen ook, maar ook binnen vriendenclubs bij wijze van spreken... He, over wanneer je een emotie mag uiten en hoe dat je die emotie mag uiten en hoe ver dat je daarin gaat. Ja. He, dus en die ongepastheid drempel, dat geldt vooral met name voor boosheid. Ja. Je mag niet te boos worden op een bepaald moment. Nee, nou ja, niet te boos, maar in ieder geval, het gaat erom hoe uit je je boosheid. Als dat met vreselijke agressie gepaard gaat, je gaat uh, uh, mensen uh, aanvallen of je gaat dingen vernietigen of zo, Zit. dan ga je een duidelijke drempel over. En dan zie je dus dat mensen de neiging hebben om je dan in feite ook weer te disqualificeren en dan, je spoort niet of uh, je bent een gekkie, uh, weet ik ja. zo wat, dat soort labels gaan ze dan gebruiken. Terwijl, als je maar zorgt dat je die ongepastheidsdrempel niet, uh, uh, over, dat daar niet overheen gaat. Ja. En als je je boosheid op een adequate manier... Uh, ...uit, dan is dat uh, ook die boosheid een, een geweldig positieve emotie waar je veel mee kunt bereiken. We gaan eens even kijken hoe het met de gepastheidsdrempel zit van Jeroen de Leijer. Je ja. hebt weer wat gemaakt voor ons. We zijn ja, heel iets benieuwd. Uh, ongepast. Uh, uh, Ad, de eerste recensies over je boek zijn binnen. En, vraagt die belangstellend, om te janken. <laughs> <laughs> ja, het zal hier maar gaan gebeuren. Is, is dat nog spannend? Dat je zegt, wat zijn die recensies straks voor mijn boek? Ja, dat of is hij altijd... precies, ik heb het geschreven en, en nou moet het zijn werk maar gaan doen. Ja, het is natuurlijk altijd spannend. Dus Ik zou het niet leuk vinden. Nee, nee. Natuurlijk niet, nou, laten zo. we hopen dat het mooie recensies worden. Tegelijk brengen we dat wel bij een ander onderwerp. Um, wat hier natuurlijk alles mee te maken heeft, social media. Um, jij hebt zelf geen smartphone. Uh, ik kon jou gewoon keurig ja. op een 013-nummer bellen. Dat, ja, ging, uh, ja, dat ja. ging ook fantastisch en helemaal goed. Heb je daar ook bewust voor gekozen? Omdat van social media wordt natuurlijk wel heel veel gezegd. Ja, dat is nou echt zo'n beerput. Daar gaan alle emoties maar los. Uh, dat is helemaal losgeslagen. Daar gaat alles in de overdrijvingsmodus. Is dat ook voor jou een reden om daar niet aan mee te doen? Nee, het is meer. Ik, ik, ja, ik, ik vond het niet nodig. Ik vond dat ik het niet nodig had. Ik wil, het begon dat uh, ik zat of op het werk of thuis en op beide plekken had ik al een telefoon. Ik denk, ja, waarom dat moet ik dan, dan ook een tweede, tweede telefoon hebben? Dat, ja. dat vind ik niet nodig. Nee. En, uh, ja, maar je kent neem ik aan wel het fenomeen op social media, zoals we dat in, in mooi Nederlands noemen, de cancel culture. Hè, dat iemand is, heeft een misstap begaan, ja. hè, iemand heeft iets gedaan wat niet mag, hè, bijvoorbeeld die Bilal Wahib. Hè, die heeft een kind online gevraagd euh, ja. om zijn geslachtsdeel te laten zien. Dat is natuurlijk ook heel erg fout, maar vervolgens wordt iemand ook echt gecanceld in de zin van hè, zijn Instagram account wordt verwijderd, al zijn klussen worden hem afgenomen, die jongen komt nergens meer aan de bak, hè, die wordt echt kapot gemaakt. Um, dat is een bepaalde woede, bijna een soort volkswoede, die ook ge, um, voor een belangrijke oorzaak heeft op social media. Dat mensen dan ook in overdrijvende modus maar boos en bozer worden. Nou, een soort volksgericht. Een soort, je... ja, nou ja, precies. Ja. Ja. Ja. En is dat dan weer een ontwikkeling waar je soms zorgen om maakt? Want aan de ene kant zie je een positieve ontwikkeling, dat je je emoties meer mag uiten, dat we authentieker mogen zijn. En aan de andere kant zien we hier dat soms de woede tot een volksgericht ja. kan leiden. Nou ja, ik denk dat dat het probleem is, van, uh, dat, dat je niet face-to-face uh, -face werkt. Hè, en nou ja, dat weten we ook natuurlijk al van uh, e-mails, Hè, van uh, in het begin van de e-mail. Dat heb ik dan nog wel meegemaakt, ja. af en toe als je boos bent, nou, schrijf hem wel, maar voordat je hem verstuurt, dan moet je even goed nadenken. Even Hè. nog een keer lezen. Ja, even nog een keer lezen of eventueel een collega laten lezen. Ja. Hè, ja. Dat, dat, het, de drempel, om de, omdat je niet direct het object ziet, ziet en, en niet direct zijn reacties ziet, dat uh, maakt het makkelijker om een bepaalde drempel uh, te overschrijden. Ja. We praten nu eigenlijk al over een aantal trends, over een aantal veranderingen. We zouden het ook nog hebben over 50 jaar psychologie in Tilburg. Ja. Uh, we hebben er nu al een paar benoemd. Wat, wat is wat jou betreft, als, het, als je het hebt over de inhoud, hè? we gaan het straks ook wel hebben over onderzoeker zijn, maar als het gaat om de inhoud, wat zijn de belangrijkste veranderingen in die 50 jaar qua onderzoek? Uh, ja, er zijn zoveel enorme ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, uh, voor mezelf sprekend. Uh, kijk, toen wij hier begonnen met psychologie, toen was het nog traditioneel dat bijvoorbeeld de klinische psychologie, uh, die hield zich dan bezig met de geestelijke gezondheidszorg, dus mm -hmm. kort samenvat, de bad, de sad and the mad. Uh, that, that, that. Ja. en de mad. En vanaf eind jaren zeventig zie je dus, dat er uh, veel meer belangstelling is ontstaan... ook voor somatische aandoeningen, dus voor li lichamelijke. Hè, dan kreeg je dus de gezondheidspsychologie, de medische psychologie. Uh, dat, dat, dat is dus echt een heel nieuw veld. Uh, uh, stress. Uh, Chatbots, om er nog maar een aan toe te voegen. Ja. Hoe kijk je naar dat soort onderzoek? Je zag net uh, de, ja, de collega's. Dat vond ik buitengewoon fascinerend. En, uh, ik, ik vroeg me trouwens ook af van... Uh, ja, je had jaren geleden had je die Tamagotchi, zelf vergeten. Ja. Dat dat was een ongekende gage en ja. het, het leek erop het waren dat van die beestjes die moest je onderhouden ja, en om fietsen zijn moest je het, het leek erop dat die mensen daar toch wel een bepaalde band mee uh, ja. uh, ontwikkelden. Ja. Tenminste is mijn indruk. En je ziet dus, maar dat zijn dan uh, dat is een equivalent voor dieren. Ja. Daar lukt het misschien makkelijker dan een equivalent voor mensen. Ja. Dus dat is. Uh, ja, Mooie ontwikkeling. Aan, ja. Ook in onderzoeksmethode is er volgens mij veel veranderd. Er zijn natuurlijk veel meer mogelijkheden die je nou als onderzoeker hebt die er vijftig jaar terug niet waren. Ja, hè, er zijn zoveel mogelijkheden wat we momenteel aan uh, hersenonderzoek kunnen doen. Uh, maar ook andere, anderszins uh, psychofysiologisch onderzoek. Uh, en uh, ja, het nauwkeuriger meten van, van, van gedrag, uh, reactietijden, uh, ja... De, de manier, het soort stimuli wat we ja. aan kunnen bieden, dat is allemaal natuurlijk veel, uh, veel rijker. En dus, veel. Dus je zou uh, kunnen zeggen als onderzoeker, het is nu uh, misschien wel veel mooier en, en, uh, dan het vroeger was, omdat er zoveel meer mogelijkheden zijn. Ja. Tegelijk uh, hoorde ik jou van tevoren aan de telefoon ook zeggen, ik weet niet of ik nou wel uh, een hele jonge onderzoeker zou willen zijn. Of ik heb misschien wel een klein beetje medelijden, omdat het natuurlijk ook weer andere fenomenen zijn. Zoals bijvoorbeeld die publicatiedrang. Uh, die het leven van de onderzoeker misschien weer moeilijker maakt dan 50 jaar geleden. Ja, ja ik benijd uh, tegenwoordig de jonge onderzoekers niet hoor. Dat, het is echt. Uh, en al zeker als ze echt een academische carrière willen maken, hè. Dat, dat is echt uh, verschrikkelijk. Uh, om daar nog aan te beginnen. Uh, wat, wat is het, maakt het zo verschrikkelijk? Waar zit dat dan in? Ja, simpelweg de, de be zeer beperkte beschikbaarheid van, van banen. Hè. Van, van, uh, echt carrièreperspectief. Het is moeilijker om aan de bak te komen. Uh, ja. Ja. Het is moeilijker om, om je daar is in te werken. Zo, de concurrentie is zo moordend. Uh, ja. Dat is een heel ander klimaat Ik, dan, dan toen ja, jij begon. Ja, ja. Ja. En dan nog even ook de vraag die je natuurlijk aan het begin is gesteld uh, door Ilja. De, de, de jonge Ad 50 jaar geleden, uh, welke vraag met de kennis van nu, had hij zich toen misschien moeten stellen. Ja, kijk, een, een van de meest dingen die me het meest fascineert van emotieonderzoek, dat is nog niet eens mijn eigen onderzoek, maar dat, dat gaat over, uh, uh, uh, hoe noem je het? <laughs> uh, in feite de neiging om met walging te reageren, met al afkeer te reageren. Uh, vroeger zouden we amper dat als een emotie beschouwen, denk ik, walging. Ja. En nu weten we inmiddels uh, dat dat uh, voor een deel uh, deel uitmaakt van wat we noemen een, ons afweersysteem. We hebben ons, uh, enerzijds dus ons inwendige afweersysteem, hè, wat, waar we regelmatig wat over horen in verband met corona: hè, allerlei cellen in het lichaam hè, die, die uh, ziekteverwekkers onschuldig moeten maken. Daarnaast hebben we dus natuurlijk onze buitenstructuren, onze huid en, en onze tranen wel en allerlei uh, die een barrière vormen om die ziekteverwerkers niet in ons lichaam te laten komen. Maar daarnaast uh, is het zo dat ook uh, die walgingsreactie meespeelt, omdat wij juist walgen van situaties uh, waar de kans heel groot is dat we met ziekteverwerkers in aanraking komen. Hè. We walgen ja. uh, door onhygiënische toestanden, we walgen van... Een lijk wat in ontbinding is precies. of zo. Ja. He, de, dus iets wat uh, uh, rotte fruit uh, En dat is wel als alarm is. Ja. Waardoor we weten van hé, hey, alert ja, zijn. Ja, hier moet ik iets mee of hier moet ik niks mee. Ja, en dat, dat is één kant van, de, van die uh, walging. En daarnaast heb je natuurlijk ook de walging, de morele walging. Je kunt ja. ook walgen van het gedrag van anderen. Ja. En dan is de vraag van hé. Hey, hebben die nog iets met elkaar te maken? Er ja. zijn nou interessante onderzoekingen gaande. Wow. En, uh, en wat is overigens het, precies het tegenovergestelde van walgen? Want je hebt aan de ene kant het walgen van dat wil ik niet. Hoe noem je dan het omgekeerde? Ja, is dat verlangen? En, nou, daar is discussie over. Er is één man, uh, Rozin, dat, dat is een bekende uh, onderzoeker op dat gebied. En die zei, voor mij is het tegengestelde van walging uh, liefde. Kijk. Omdat uh, liefde bedoeld is om walging te neutraliseren vanwege dus, uh, je wilt je dan blootstellen aan uh, allerlei uh, uh, lichaamsvochten van anderen waar je normaal van walgt. Ja. <laughs> maar ik zelf, ik denk eigenlijk dat, uh, dat ontroering zie ik meer als het Kijk. tegengestelde van walging. Het was namelijk een bruggetje naar Jeroen de Leijer, misschien wel vanuit ontroering. Ja. Uh, met de volgende plaat. Ja, met de kennis uh, van nu, uh, hoe zou Mark Rutte erop reageren als hij zou horen: uh, ook een politicus mag huilen? Dan zou hij zeggen: had ik dat maar eerder geweten. Ja. <laughs> Mooi. Dankjewel, Jeroen de Leijer, ook voor al je andere platen die je vandaag weer voor ons gemaakt hebt. Ad, ook hier ter afronding, en nogmaals: je boek op 18 mei ligt in de winkel. De emotionele mens. Heb jij van nu alles kunnen vertellen wat je graag wilde vertellen? Nou, dan hebben we nog een dag nodig, denk dan ik. Dan hebben we maar... nog een dag nodig, ja. maar voor nu ben je alles kwijt. En we gaan ja. natuurlijk uiteraard je boek met heel veel belangstelling lezen. Dank je wel. Dank je wel voor jouw bijdrage, Ad Vingerhoeds. Ja, en beste mensen, um, ik had het u wel beloofd, tot slot hebben we natuurlijk nog een beschouwing of misschien wel een soort nabeschouwing met Ilja van Beest. En ik ben natuurlijk heel benieuwd uh, wat hij vond uh, van de gesprekken die we hebben gevoerd en natuurlijk ook van de antwoorden die hij heeft gehoord. Maar laten we even met een, een algemene nabeschouwing beginnen. Wat vond je van de gesprekken? Nou, dat waren drie uh, hele mooie gesprekken die ik gehoord heb. En uh, ook mooie verbanden die ik eigenlijk tussen de gesprekken zag ontstaan. En uh, we hadden het in het begin over die uh, chatbots hebben we het gehad. Hè? Ja. En uh, wat me daar dus uh, inderdaad dus opviel, is dat daar inderdaad terugkwam... dat mensen dus uiteindelijk het uiteindelijk dus wel moeilijk vinden om zich daaraan te relateren. Ja. Er was nog een ander bruggetje wat we laten horen. En, en jouw eigen vraag, uh, nou ja, kunnen ze dan gevoelens krijgen? Nou ja, ik, ik denk dus dat dat er dus kennelijk mee te maken heeft. En dan vond ik dus wel weer het bruggetje wat Ad ook aangaf over die tamagotchi. Dat doet me namelijk denken aan dat er ook wel onderzoek is over schaamte. Mm -hmm. En kennelijk in situaties waar mensen zich schamen dan zijn ze liever niet met andere mensen, maar wel bijvoorbeeld met een huisdier. Dus dat reduceert dan hun stress. En toen zat ik te denken van, dus de nabijheid van iets anders waar je aan kunt relateren, helpt dus kennelijk wel in situatie van schaamte. En dat proefde ik ook een beetje in die chatbox. Dat dat ja. dan, kennelijk, dat biechten ging dan wel, ja. Uh, maar een vriendschap opbouwen niet. Dat was, dat en toen zat ik de denk ik aan Ad, die had het over die Tamagotchi. Dus misschien als je dan een chatbot maakt als een hondje, dat het dan misschien dan toch weer wat. Nou ja, Kijk, de onderzoeker in jou is, ja. uh, is wakker geschud. Ja, dat, en, uh, en ben je ook uh, blij met het antwoord wat je kreeg op die vraag of je wie nou eigenlijk onze schuld bezit? Nou, Van Florian. Eh, nou, wat ik daar dus wel weer heel interessant aan vond, is dat je dus eigenlijk daar dus volgens mij duidelijk naar voren kwam: een schuld is dus een abstract iets wat dus oneindig kan groeien, zolang wij met z'n allen maar geloven dat het mag groeien. Maar wat dus niet oneindig kan groeien, is dat wat niet deelbaar is. En dat is dus gewoon de planeet. Die, die wordt niet groter. Dus hij gaf volgens mij heel mooi aan dat is zoiets als van water, er is, dat, dat stopt. Lucht, dat stopt. Ja. En dat, dat het probleem waar de economie misschien nu tegenaan loopt, is dat we met z'n allen dus wel kunnen geloven, de schuld kan oneindig groeien, maar het is gewoon niet houdbaar om te geloven... Dat de aarde oneindig te exploiteren is. Precies. En, dat, in en dat je dat dus met elkaar in verbinding moet brengen. Mooi, Mooie analyse. Uh, tegelijk deze uh, bijeenkomst heet de tafel van Martinez. En de vorige keer kregen we zelfs een vraag van iemand die zei: wie is die Martinez nou eigenlijk? En, en waar is die tafel? Nou, die tafel is er <laughs> nog steeds niet. Maar Martinez slaat natuurlijk op Martinez Cobbenhagen, een van de oprichters van deze universiteit. En tegelijk, voor veel mensen, voor mij, maar ik denk ook voor jou, ook een beetje een mythische figuur. Wie was het nou eigenlijk precies? Wat vond die man allemaal? Uh, zou je daar nog iets over kunnen zeggen? Wat denk jij dat Martinus hiervan had gevonden? Nou, ik denk ten eerste dat dit gewoon de tafel van Martinus is. En dat als is ik die. dan hier zou staan, dan voel ik toch die geest van wijsdom op mij neerdalen. Maar ik denk dan in de katholieke gedachten, als we het over vandaag hadden, dan zat ik te denken van... al eeuwen zijn er dus kennelijk mensen die de hele tijd in gesprek zijn met iemand of iets wat niet tastbaar voor hen is. Die praten met God. En dan denk ik van, als mensen dat dus kunnen en daar dus een intieme band mee hebben. We hebben zelf bijvoorbeeld ook wel eens ja. onderzoek gedaan naar of mensen zich buitengesloten kunnen worden door God. En dat kan. En ja. die mensen die uh, in ons onderzoek dan, wat misschien een beetje flauw is, maar die gaven eraan dus ook minder aan een stichting die kerken bouwt. Dus een soort tit voor tat met God. Hmm. Jij niet lief tegen mij, jij ook geen kerk. Kijk. Uh, maar wat het mij meer doet in het vandaag, uh, voor vandaag, is dat ik denk van, hé, hey, als ik over die Tamakotchi denk of over een chatbot, dan is het idee dat je dus met iets praat wat misschien niet daadwerkelijk echt is, dat mensen dus daadwerkelijk wel in staat zijn om iets echt te vinden. Kijk, dus misschien via die weg kunnen we toch nog eens een gesprek voeren met dank je ja. Ja. Dankjewel voor jouw mooie analyse, Ilja van Beest. Ja, en beste mensen, dank aan u uiteraard allemaal voor het kijken. We zien u heel graag terug bij de volgende editie van deze talkshow. Hopelijk doen we dat ergens in de stad met een live publiek als de ontwikkelingen dat uiteraard toelaten. Wilt u op de hoogte blijven, meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief via tilburguniversity.edu slash de tafel van Martínez. En daar kunt u deze uitzending ook terugkijken en uiteraard ook aan andere mensen delen om te laten zien. Nogmaals dank voor het kijken, ook dank aan alle mensen uiteraard achter de schermen en de techniek die dit mogelijk hebben gemaakt. En ik zeg tegen u, tot Martínez. Thank mm -hmm. you.